zijn ongeveer zo die zo die scheuren de rood zo crash crash crash um, hier komen C, achtervolgend te voet en het je erbij verder zei ik niet maar dat bedoel ik wel naar achter op je knieën jij Godver dat dacht ik toch liggen Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gt5, hoor. Vandaag in een regenachtig Los Santos gaan wij op pad uh, met de Turan 2011. Uh, voor de mensen die het nog weten, is een maandje terug ongeveer. Uh, jullie konden via Instagram even snel uh, kiezen. Dat zijn ongeveer zo die zo die scheuren de rood. Zo, crash, crash, crash. Um. Uh, ja, deze. Deze pakken we. Of ja, pakken we. Deze gaan we nu helpen. Die andere laten we gaan. Um, Jullie konden kiezen ofwel de Touran 2011 ofwel de Touran 2007. Uh, massaal werd gekozen voor uh, de 2011. Goed, luister. Is alles oké okay met jou? Moet ik een ambulance vragen? Te zien gaat het wel goed geschrokken. Um, ja... Dus binnen 10 minuten had ik gezegd moet jullie stemmen ofwel trant 2007 ofwel trant 2011 massaal op de trant 2011 Komt die andere pieper terug Oh jongen jongen jongen jongen jongen jonge. oh, jongen je bent aangehouden en jouw vriend die krijgen we nog wel Dit slaat echt drie keer nergens op Niet antwoord verplicht, je gaat meewerken godverdomme. Hier komen C achtervolging te voet <Voor>. En je ja, bij oui. Staan blijven zo, so. ik ga meewerken want ik krijg echt een teaser in je gezicht. Hier gaan we geen rare praktijken uithalen als uitvoer of wat er ook is. Hij is weg, oké. Okay. Dat kan ook. Ik kan niet meer bewegen. Dus wij gaan in ieder geval door auto is al afgesleept citizens report An assault on a civilian iemand gegijzeld Oh, nat en natuurlijk lager remweg uh, en zo Even kijken hoe ik daar gekomen, komen hoor. Oké okay, zo dus. Nou er wordt iemand gegijzeld. Geen tijd voor zware vesten. Zou nu gebeuren. Waarschijnlijk eerst het tp. Blauw gaat uit. Denken dus aan de veiligheid. En aan het verkeer die niet snapt. Tot ik rechts inhaal. En hier tussendoor gaan. wapen laten vallen politie oké een okay, verdachte neer spoedambulance deze kant op oké okay, hij heeft toch het uh, besloten te schieten niet zo goed ambulance komt deze kant op wapens bergen oh nou. twee schoten door het hoofd bij beide dus And, um... Ambu is lijkt me niet helemaal uh, totdat hier nog veel zin gaat hebben Nu wacht op de ambu die snel te plaatsen gaat komen met de luchthorend, sorry vergeten, vergeef mij. Maar wel een mooie ambu, maar de CIS Games vorige, uh, twee dagen terug hebben jullie die gezien als het goed is. Of nog eerder zelfs. Ik snap niet waarom ik nu weer door mijn turan kan lopen. Even wachten en dan gaan we zo meteen waarschijnlijk voor een van de twee sowieso een laik uh, begrafenis ondernemen vragen. Eentje is overleden. Oh. oh, wat heb ik gedaan? De tweede is ook overleden, dus dan doen we begrafenis ondernemen. En dan komen komt hij beide ophalen. Deze melding is Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert for a possible burglary. Oh sorry mensen. Oké, okay, dus we gaan hier iemand treffen. Die komt recht op mij af gewoon. Kan een beetje gewoon wachten. Terug, terug, terug, terug, terug, terug, terug. Die uh, wordt nog gezocht voor... Uh, aggressieve won aggressieve woningen overvallen of zoiets. snelle auto. Ik weet alleen niet of de Volvo is of die Aston Martin erachter. Ik denk die Aston Martin. F62 2 Er twee mannen in. Ik weet niet of we de BTGV uh, kunnen uitvoeren. Op het moment dat ze gas gaan geven ga ik ook mee en dat geven ze nu stop voor staat aan blauw staat aan kan ik je beter zeker kan ik dat oh nee toch niet wachten we gaan we hebben het niet voor niks assistentie vragen voor do door uh, van collega's te helpen bij deze gevaarlijke verdachte het is goed is dus gaan ze naast me staan verdachte wegen wordt er geschoten handen omhoog beide meewerken zeg ik toch verder zei ik niet maar dat bedoel ik wel naar achter op je knieën jij god dat dacht ik toch liggen je moet dat niet ragen doen en de helder dan, hè. en jij ook liggen en die vrouw die gaat er ook vandoor Liggen, liggen blijven, oké. Okay. Hé, hey, staan blijven. Mes, mes laat vallen. Goed zo. Zo, mes veilig gesteld. Eén verdachte aangehouden, twee verdachten aangehouden. Alles veilig hier, alles veilig. Een achtje voor beide. De heeft hem onder uh, schot gehouden. Deze is hij ook aangehouden. Dan kijken we naar het bureau. Ik weet niet meer wat mijn Turan was, dat was deze. Iemand heeft onze politieauto gestolen. En dat mag niet hè. Ik zocht even de knop voor blauw, maar ik heb hem gevonden en we gaan meteen eens kijken vrij. nee ik ga beter rechtdoor je komt die rechter mij af nou, oké okay, gaat er vandoor over nou, het stoepje links weer de straat op een c achtervolging vito gestolen ik weet niet of er nog een hond of iets in zit hoge snelheden heeft blauw blauw en de schreden knop gevonden en weet hoe die een pit uit de weg moet gaan Nou, nee, ik slip weg we gaan terug collega's komen tegemoet ik weet niet of ze door hebben op tijd in een Audi we hebben het wel door maar niet op tijd. Wordt flink gebeukt. Stoppen. Hoort hij niet. O, dat is weer... deze is helemaal gek nu, nu ben ik er klaar mee hè de collega aan de Audi heeft ook gedacht van nou uh, laat dat uh, Wim maar lekker oplossen die kan er beter dan ik met mijn Audi want ik vind het niet meer kom nog een Vito blijf staan zo ik ga nou niet aan de... Oeh die was... Oh die was wat te hoog oh. <laughs> Sorry mijn fout een beetje, ook wel jouw fout jij moet opletten Tijd komen nou, ik moet toch maar een ambu vragen, ook al is een boefje, boefjes moeten ook hulp krijgen, maar dat ziet er niet goed uit, nee dat ziet er helemaal niet goed uit, nee. geef maar op uh, ambu, alsnog mag ook niet te dood verklaren, dus ik moet even een ambu laten komen, maar aangezien de hoeveelheid bloed en ik vermoed dat ik gewoon, als ik hier zo kijk, gewoon recht door het hoofd heb geschoten, dus uh, ja. Bandjes kapot op zich voor de rest weinig schade. Dus hier afslepen nieuw bandje erop en uh, klaar om weer uh, inzetbaar te zijn. Heb ik groen. No. Oké okay, dood. Die melding is ten einde. Moet weten. Zo. Bliep. We hè. Ja, dat dacht ik toch. Hallo. En weer terug in het stadje. Melding afgerond. Weer een zetbaar hier zo. Ik ga niet met te lang door. Want we ja, zijn alweer een tijdje bezig. Dit kan toch ook nooit goed zijn. hè? Als dat. Dit kruispunt. Ik had toch echt groen. Kijk nou wat een chaos hier. cavalcade dat is die uh, Volvo, die moet je niet hebben. Met ik ga de volgende kenteken voor je 4, 5, uniform, Romeo oh. papa, 0, 9, 2. With... Stop aan bij de Volvo in ieder geval. Aangezien ik toevallig weet dat cavalcade uh, Volvo is. Dus die heeft geen registratie. Ik wil nog eens een kant checkje doen. Ja, zie. Ik ga er stond geen andere Volvo. Ik ga het volgende kennen. 4, 5, uniform, Romeo. 0, 9, 2. traffic violation. Proceed with caution. Hallo. met zijn voertuig niet geregistreerd kan niet vragen maar even een ID zien of het wel een, een rijbewijs, u bent de eigenaar van het voertuig zie ik mooie auto dat wel uh, uh, no en dan mag je niet verder rijden geloof ik maar goed dat doet hij toch ik kan hem niet laten uitstoppen. Ik kan hem wel laten uitstappen, maar als ik dan klaar ben, dan rijdt hij weer verder. Ik vind het overdreven om het voertuig af te slepen. Dus krijg ik een keuring van mij, van het niet uh, hebben van een registratie van het voertuig. Hij mag niet verder rijden, dus doe er iets aan. En hij zal hier moeten blijven staan. En nu doen we onze ogen dicht, want nu zien we niet dat hij wegrijdt. Hij blijft hier gewoon staan en hij vervolgt zijn weg. Ja? Op bericht vooruit. Ik dacht ik neem die mail nog even aan, maar dat ga ik niet doen. Ik moet ook gaan. Uh, dat betekent dat uh, ja, we daarmee stoppen. Het was een, uh, een iets wat korter, 4, 20 minuten. Maar ook voor mij wel eens fijn, want dan hoef ik wat minder te editen. Want ik denk dat ik vanaf uh, nu, ja, ik hoef niet veel meer te editen. Dus ik je bedankt voor het kijken. zullen dus krijgen over twee dagen bij een nieuwe video's zoals altijd. En ik heb begonnen geen idee wat over twee dagen. Dus, uh, nou, tot dan. Doei!